We staan hier nu op het vliegveld van Rio. Ik heb echt een fantastische tijd hier gehad. Ik neem een gouden bedaille mee naar huis. Ik ben ontdekt op een Paralympische Talentendag. 6 november is er weer eentje in Amsterdam. Heb je een beperking en een droom? Meld je dan nu aan.